Hallo beste kijkers, welkom bij een snelle en even korte video van Airsoft Mark Nederland. Uh, naar aanleiding van een vraag die in onze groepsapp naar voren kwam. En dat is um, of dat er uh, goedkopere magazijnen zijn die goed werken in een Glock uh, uh, 17 generatie 4 um, en aangezien wij per toeval uh, binnenkort hier extra aandacht aan gaan geven um, hebben we hier alvast even een voorproefje van uh, wat er uh, uh, allemaal mogelijk is en waarom bepaalde dingen mythen zijn die uh, klakkeloos soms worden overgenomen, omdat mensen gewoon niet weten hoe het werkt. Hey. Um, daar komt een video over uit, waarin ik met aan de hand van labproeven, uh, lab, labproefjes en uh, andere voorbeelden laat zien wat er nu precies gebeurt. In je replica en in je magazijn op het moment dat je hem gebruikt. Um, en wat, hoe die aansturing werkt, om het zo te zeggen. Nou ja, goed, um, dit is um, mijn klok die ik uh, na trare, tra, jaren trouwe dienst uh, een ander uiterlijk heb gegeven. Zoals je kan zien. Um, hij is geladen en het is CO2. Okay. Um, even voor jullie beeldvorming, ik heb hier overigens een schiettrommel staan, dus dat kan geen kwaad. <coughs> doe ik nu. Ik pak de Action Army G Magazine item. En dan ja, dit is onmiskenbaar een green gas. Lachen uh, ze En ook hier gaat er wederom. het is gewoon goed. de 801 nog die nog gereviewd gaat worden en wat die allemaal kan veelbelovend dingetje zijn wel een aantal ja een aantal punten waar ik nou ja nog even mijn hoofd eh, over moet breken maar eh, ja mochten de vragen zijn eh, stuur me een dm eh, Gooi het in de groepsapp uh, met mijn naam, Take mijn naam erin. En ik help je weer. Hè? Dankjewel voor het kijken. Mochten er andere fronten ook feedback zijn, dan neem ik dat uiteraard graag. Van nu een hele goede middag, ciao.